Ja. We zijn hier op de Uithof voor een bezoek aan Patrick en Sebastiaan. zij hebben het winnend idee voor de LBS Challenge ingestuurd, Grip op je studie. Laten we naar binnen gaan. Jullie hebben het winnend idee voor de Battle of Concepts ingestuurd, Grip op je studie. Kunnen jullie kort toelichten hoe dat idee eruit ziet? Studenten die uh, hebben veel te doen. Tijd is een kostbaar goed. En uh, voor sommige studenten is het lastig om hun tijd te managen. Dus wat onze app doet is. Onze app geeft de student inzicht in hoe hij of zij uh, de studietijd besteedt. Hey, dus in de colleges, uh, in de bibliotheek, zelfstudie. Uh, en op basis van die informatie de student dus het inzicht geeft. Uh, maar ook uh, advies kan geven. Um, om bijvoorbeeld uh, een tandje bij te zetten of juist de geruststelling te geven van je zit mooi op schema um, en andersoortige tips die um, het indelen van studietijd uh, gemakkelijker maken. Kunnen jullie iets vertellen over hoe jullie op het gekomen zijn, hoe het proces daar naartoe gegaan is? Ja, op een of andere manier uh, ben ik in contact gekomen met uh, de website Battle of Concept. Uh, daar zag ik uh, jullie oproep staan. Uh, om ja, iets te, te doen met location-based services. Um, ja, ik vond het sowieso leuk omdat het vanuit surf was, omdat het ook direct met ons werk te maken heeft. Dus wat ik heb gedaan, is toen volgens uh, twee collega's opgetrommeld en uh, uh, nog wat mensen bijgeschakeld. En daar zijn we gewoon gaan brainstormen over het idee. En uh, ja, na, lang, uh, uh, na een aantal sessies, ik denk een keer of twee, drie, zeg maar dat we een uurtje bij elkaar hebben gezeten, kwamen we eigenlijk op dit idee. Dat was dan eindelijk een bezoek aan de winnaar van de Battle of Concepts. Een supergaaf, super gaaf idee en nu gaan we kijken wat we in, in praktijk gaan brengen. Ja, echt leuk om hun enthousiaste verhalen te horen. Uh, duidelijk dat zij, er, uh, dat zij er graag mee verder willen en uh, kijken wat wij voor ze kunnen betekenen.